Die ons wat meer uh, zal vertellen over de monitoring en het onderzoek naar kansrijke start. Jeroen, ga je gang. Ja. Uh, dankjewel. Um, ja, Jeroen Struijs, RVM. Ik ga eigenlijk over hetzelfde thema met een ander perspectief kijken. En mij is gevraagd om het uh, met name uh, over het monitoringsdeel en het datadeel uh, uh, te krijgen. Uh, naast dat ik werkzaam ben bij het RVM, uh, ben ik ook uh, werkzaam bij de LMC Campus Den Haag. Uh, het leuke aan het combineren van die beide functies is dat ik vanuit RVM uh, met name in het landelijke uh, zit. Uh, en met één been dus ook in Den Haag in het uh, meer lokale. Uh, dat maakt wat voor mij betreft eigenlijk uh, heel erg uh, leuk. Uh, kansrijk start. Nou, goed, zoals uh, door Artja toegelicht, uh, 2018 uh, is het landelijk actieprogramma uh, gestart. Uh, verschillende actielijnen voor, uh, uh, voor, de, uh, voor de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap en na de geboorte. En ons is gevraagd eigenlijk vanuit het RVM om het landelijk actieprogramma, zoals die dan door VWS uh, wordt, nou ja, wordt uitgerold over Nederland, uh, om die te monitoren. Nou, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met een uh, heel clubje. Uh, daar zijn we voor de duidelijkheid niet fulltime met z'n allen mee bezig. Maar uh, in ieder geval wel proberen wij heel veel kennis en kunde bij elkaar te brengen in teamverband. Um, de reden denk ik, dat wij deze vraag vanuit VWS kregen uh, is eigenlijk uh, voor grotendeels um, afkomstig vanwege het feit dat wij de monitor-integrale bekostiging van de geboortezorg uh, hadden. Uh, en dat is in 2017 uh, een experiment uh, dus met een alternatief bekostigingsmodel. Uh, niet met iedere zorgverlener uh, afzonderlijk betalen, maar eigenlijk één tarief voor de gehele zwangerschap plus kraamzorg uh, vrij vertaald. Um, om die te evalueren. Uh, daar zijn wij mee begonnen uh, in 2017. Zijn er zeven, uh, zes regio's gestart. Uh, nou goed, wij hebben daar uh, uh, tachtig regio's in Nederland omheen. We hebben dus zes regio's in het experiment. Uh, en de vraag is eigenlijk: wat doet nu het anders bekostigen uh, van die zorg uh, op op eigenlijk de systeemdoelen die we hebben: betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Uh, om dat te gaan doen, hebben wij eigenlijk uh, om die vraag te kunnen antwoorden, zijn wij in 2016 gestart. Uh, eigenlijk hebben wij Perinet gevraagd: van joh, Perinet, uh, uh, de gegevens die de verloskundige en de gynaecoloog registreert binnen jullie uh, bestanden. Uh, kunnen jullie die voor ons uh, uploaden richting CBS? Uh, nou, dat, dat, hebben zij, uh, dat doen zij voor ons jaarlijks nu. Um, wij hebben dat ook gevraagd aan Vectus, dus de zorgverzekeraar Dus iedere euro die binnen de ZVW wordt uitbetaald, uh, die wordt gerapporteerd in het kader van de risicoverevening uh, naar Vectus. Ook Vectus hebben wij gevraagd, upload je data uh, naar CBS. Dus van alle zwangere vrouwen uh, uh, wordt dat uh, gedaan, van alle pasgeborenen wordt dat gedaan. Uh, tot die tijd doen wij eigenlijk niets, behalve dat wij coördineren dat de uitleverspecificaties uh, akkoord zijn... Um, nou goed, ik ben ondertussen ook echt een expert uh, uh, geworden op het gebied van de AVG. Wat mag wel en wat mag nou niet en hoe moet dat dan? Um, maar uiteindelijk lukt dat ons om uh, AVG-proef, uh, de gegevens van perinet, dus van alle zwangere vrouwen en de pasgeborenen, de uitkomsten, de kwaliteit van zorg, die richting CBS te brengen. Uh, Vectus doet in feite dat hetzelfde met alle uh, declaratiegegevens van zwangere vrouwen en pasgeborenen... En vervolgens gebruiken wij CBS als een trusted third party. Die doet, die doet de, de pseudonymisering uh, voor ons. In die zin doen wij nog steeds niets. Um, en vervolgens na pseudonymisering van beide uh, bestanden, of nou goed het zijn meerdere bestanden, waarvan zowel perinet als vectors data, uh, kunnen wij in de beveiligde omgeving van CBS uh, toegang krijgen tot die data. Die zijn dan gepseudonymiseerd uh, en voor ons technisch gezien geanonymiseerd. Daar zit dus een, uh, een dimensieloos nummer in. Uh, voor iedere zwangere vrouw, maar die is dus tussen Perinet en is uh, hetzelfde. En zodoende hebben wij dus op individueel niveau hebben wij, uh, uh, zowel kwaliteit, uitkomsten als zorguitgaven uh, bij elkaar. Um, nou, om, om beeld te geven, Perinet uh, 2000 tot en met 2019 hebben wij uh, nu. Uh, Factus hebben wij vanaf 2012 tot en met 2018 hebben wij dat vrij uh, goed in, uh, in beeld, vrij diep uitgevraagd. Uh, op individueel niveau kunnen wij dat doen. Um, wij hebben voor de route CBS gekozen. A, natuurlijk vanwege de faciliteiten dat ze dit kunnen en mogen. Maar ook vanwege het feit, uh, en dat sluit heel erg aan op het verhaal, denk van, atje, ja, dat zij uh, wat wij dan noemen de social determinants of health of de wider determinants of health uh, ook heel veel gegevens uh, hebben. Ook groep en wel. En wij knopen en we verrijken dus in feite uh, het Perinet-effect dus met, met gegevens over huishoudsamenstelling, over inkomen, over migratieachtergrond, over schulden, uh, wanbetalers. Uh, nou, eigenlijk alle gegevens, uh, werkstatus, burgerlijke staat enzovoort. Uh, die combineren wij op individueel niveau binnen de beveiligde omgeving CBS. En wij denken dat wij daar in de komende jaren eigenlijk gewoon een. Uh, uh, nou goed, uh, ...veel inzichten uh, kunnen gaan genereren die we voorheen uh, niet uh, konden. Um, nou, die data-infrastructuur is met een mislukt acroniem uh, DIAPER genoemd in het kader van uh, het is Data Infrastructure for Parents and Children... Uh, maar daar, in het kader van beleidsevaluaties, dus de monitor van IB, maar dus ook kansrijke start, uh, gebruiken wij daar heel veel data van. Ook de monitor onbedoelde tienenzwangerschappen, die dan uh, meer vanuit uh, de staatssecretaris ingesteken is met zijn zeven zeven-stappen-plan. Uh, daar denken wij dat wij uh, nou ja, goed uh, de tijd van big data begonnen is uh, om dit soort beleidsevende uh, interventies en het uh, beleid te kunnen monitoren. Dus wij, de, wij denken dat wij heel goed in staat zijn nu, dus binnen uh, de beveiligde omgeving CBS, om een hele, uh, als wij een interventiegroep hebben, een hele goede controlegroep uh, erbij te kunnen vinden. Dat wij die longitudinaal uh, over de tijd kunnen volgen. En dat wij eigenlijk uh, uh, niet alleen meer of de zorg hebben of de verzekeraars hebben, maar dat wij het eigenlijk. Uh, uh, nou ja, ik, ik heb hier een. Uh, een framework als plaatje neergezet, meer, meer om te symboliseren... Uh, dat wij ook de uh, social determinants of health naast dus, uh, de, de, de medische uitkomsten en de zorguitgaven bij elkaar hebben. Uh, en ik denk dat DIPER eigenlijk in de komende jaren heel veel uh, mogelijkheden voor onderzoek uh, uh, gaat zijn. Voor het evalueren van allerlei interventies. zodat nu niet zwanger komt voorbij. Kunnen wij daar nu goede controlegroepen? Kunnen wij de effectiviteit daarvan? Nou, ik denk dat daar in het kader van uh, de academische pet uh, met mijn perspectief nu. Dat wij daar uh, voor ongekende mogelijkheden staan in de komende jaren. Um, wat ik dan nog vergeten te vermelden is dat binnen het, actieprogramma, het landelijk actieprogramma een algemene maatregel van bestuur is afgekondigd dat ook uh, de JGZ-data, uh, uh, um, uh, nou ja, daar hebben we nu geen landelijk beeld van, uh, en momenteel is CBS en VWS bezig om uh, eigenlijk ook de JGZ-data vanwege deze algemene maatregel van bestuur, uh, JGZ, alle JG, 38 JGZ-organisaties ook die gegevens naar CBS te sturen. Um, ...met betrekking tot een kernset aan indicatoren. Um, en Het RIVM en CBS zijn samen op weg bezig om eigenlijk dijpen verder te verrijken... ...ook met de JGZ-data. Uh, uh, um, ja, ik denk dat in het kader van uh, hoe effectief is nu uh, uh, kansrijke start... Uh, ...voor welke subpopulaties werkt dit nu wel, wat werkt nu niet, wat de, nou, enzovoort, enzovoort... ...dat daar uh, hele mooie uh, mogelijkheden liggen om vragen te gaan beantwoorden... ...die we eigenlijk uh, voorheen uh, niet konden. Uh, voor mij ligt daar ook een beetje de academische vraag van, met dit soort observationele datasets gekoppeld op individueel niveau, uh, kunnen wij dan een stap verder komen, ook in het kader van uh, nou, de screeningsinstrumenten zoals Adje aangeeft. En nu zeggen we, ja, je moet vragen, maar welke vragen doen er nou echt toe? Wat, wat is nou echt die rode vlag? Kunnen we dat in beeld brengen? Uh, ik denk dat daarvoor uh, de academische wereld uh, uh, prachtige kansen liggen momenteel. Uh, ja, de landelijke monitor. Um, dat is dus een uh, van de uh, projecten uh, uh, die wij doen op basis van Diaper. Um, wij doen meer dan alleen data. Uh, de, uh, Diaper is dus wel heel duidelijk het kwantitatieve poot en die is ook belangrijk. Uh, maar het verhaal erachter proberen wij ook. Um, Doelstellingen van de Landelijke Monitor is eigenlijk het ontwikkelen van een indicatorenset. Dat was vraag 1: kunnen wij nu het proces in kaart brengen en kunnen we ook kijken in hoeverre de uitkomsten dus in de gewenste richting gaan? Uh, kunnen wij eigenlijk jaarlijks een soort rapportage vullen uh, met indicatoren? Uh, en de derde is eigenlijk een beetje de duiding achter het verhaal: kunnen wij, snappen wij het proces, waar loopt men nu tegenaan? Um, waar lopen de, de lokale coalities die dan gevormd worden binnen uh, kansrijke starten in, in, tussen de gemeente, JGZ en de, ge, de geboortezorgprofessionals, die lokale coalities? Waar lopen die nu tegenaan? Uh, uh, uh, zijn die knelpunten die zij ervaren structureel? Zijn die incidenteel? Welke zijn er één of twee jaar opgelost? En he, waren dus echt opstartproblemen. Wa, welke blijven eigenlijk toch behoorlijk hardnekkig? En zo proberen wij zowel met dus een kwantitatieve pet als met een, een soort kwalitatieve pet op uh, naar uh, deze vragen uh, te kijken om eigenlijk VWS te voeden uh, met, uh, uh, met informatie en kennis. Um, nou goed, hier de fact sheet van 2020. Um, wij hebben uiteindelijk een indicatorenset ontwikkeld, uh, analoog aan de actielijnen voor, tijdens uh, en dus na de geboorte. Uh, en jaarlijks uh, vullen wij die. Nou, de, de, de fact sheet is online, uh, kan je kijken. Uh, ik heb hier nu alleen het dashboard. Ik heb, uh, een van de indicatoren is eigenlijk gewoon uh, uh, de lokale coalities hè, die dan in, in uh, zeg maar lokaal echt aan de slag moeten met kansrijke start. Uh, nou, komen die er nu en hoe staat het daar nu mee? Uh, nou goed, ik heb nu, nu uh, het is het... Uh, Drie jaar achter elkaar en momenteel is het rechterplaatje, er uh, zijn 275 van de 355 gemeenten die geven aan dat zij een lokale coalitie ja. hebben. Uh, en dat zij uh, een, een plan van aanpak mee bezig zijn. Sommigen zijn daar al klaar mee. Sommigen zijn daar uh, echt nog heel erg in die eerste fase rondom. Wat, wat willen we nou eigenlijk met elkaar? Wat is nou eigenlijk onze missie en visie? En wat zijn nou eigenlijk de doelstellingen erbij? Maar in 275 gemeenten krijgen dus nu een impuls uh, kansrijke start vanuit VWS. En zijn dus echt uh, eigenlijk aan de slag uh, gegaan. Um, dus in die zin, uh, wat mij betreft, kunnen we wel stellen dat er een beweging op gang is gekomen. Uh, andere voorbeeldindicatoren... Um, uh, rechts is degene nu niet zwanger. Ik denk dat de volgende sprekers daar uh, wel op in zullen uh, gaan uh, nog. Uh, nu niet zwanger is een programma over vrijwillig anticonceptiegebruik bij uh, nou, kwetsbare rondom het hebben van een kinderwens. En uh, is het nu het moment de ja of de nee? En uh, worden daar gesprekken over gevoerd? Dat is een van de actielijnen binnen het kansrijke start om die landelijk uit te rollen. De doelstelling was uit mijn hoofd 50 centrumgemeenten die dan vervolgens weer veel meer gemeenten daarin bedienen. Wij monitoren in hoeverre het percentage of het aantal van 50 centrumgemeenten of dat wordt gerealiseerd. De linker. Ik ben ondertussen oud aan het worden en ik heb een bril nodig. <laughs> ik kan het niet lezen. Is volgens mij, als ik het goed zeg, het percentage kinderen met vroeggeboorte of laag geboortegewicht. De uh, Big Two. Nou, op basis van Dijpen kunnen we eigenlijk jaarlijks gewoon uh, laten zien hoe die zich uh, ontwikkelt. Allerlei operationalisaties en kwesties rondom het afkappunt: uh, 22 weken, 24 weken, uh, aantal uh, levend en. Uh, zeg maar levend en Doodgeborenen, wat stop je in de teller en wat in de noemer. Dus hier zit nog echt wel wat denkwerk achter. Uh, ook als je dit soort getallen ziet staan tussen waar staat je gemeente, wat had je aangaf en wat wij laten zien. Um, nou, daar zit er soms wel een, een soort smaak in. Wat is nou de juiste operationalisatie? Um, volgens mij geven wij in de factie het wel uh, duidelijk aan wat wij doen. Nou, je ziet hier, uh, lastig te zien, hij lijkt plat. Maar uh, de lijn maar gaat volgens mij van 16,3 naar 15,6 over de jaren heen. Um, dus hij lijkt zich in de gewenste uh, richting te ontwikkelen. Um, wij beogen niet, overigens, met de fact sheet om daar een soort causale effect aan te tonen. Van zien wij nu dat? Uh, dat wij interventie A doen en B, uh, uh, dus de uitkomsten zien verbeteren. Uh, het is wat ons betreft wel echt een, uh, nou ja, goed, uh, het startpunt van het gesprek. Gaat het de juiste richting op? Zijn we de juiste dingen aan het doen met elkaar? Uh, te ja of te nee. Um, dat voor wat betreft de landelijke monitor. Um, wat duidelijk was dat de, de landelijke monitor wel, uh, wel in een behoefte uh, voorzag, uh, maar ook een aantal de, zingen, uh, dingen zeer zeker niet. Uh, en met name over uh, lokaal uh, kregen wij toch wel vaak uh, terug um, van ja, leuk dat jullie een indicatoren hebben landelijk, maar wat heb ik hier nu aan in mijn lokale setting, in mijn lokale coalitie? Um, en uiteindelijk uh, hebben wij de opdracht vanuit VWS gekregen om een uh, x aantal uh, uh, gemeenten te gaan ondersteunen um, bij het vormgeven van de, uh, van de uh, lokale monitoring. Dus er zit wel echt een onderscheid in tussen wat, wat uh, de implementatie van Kansrijke Start uh, Daar hebben we het niet over. Wij hebben het hier echt over het puzzelstukje, zal ik maar zeggen, de monitoring. <tie> Hoe kan je het instrument monitoring lokaal inzetten uh, uh, in jouw uh, gemeente om eigenlijk gewoon het gesprek. Uh, uh, ja, als, als een soort startpunt van gesprek, hoe hou je het op de agenda uh, bij richting je gemeente, hoe hou je het uh, tussen de JGZ en de geboortezorgsprofessional, nou, hoe doe je dat? Um, nou, dat zijn wij aan het doen. Een aantal uh, producten die daar. Uh, dus wij zijn recentelijk gestart. Als een van de eerste dingen die wij zullen doen, is dat wij naast de landelijke indicatorenset ook een lokale indicatorenset uh, zullen opstellen, uh, omdat die op een aantal dingen uh, gewoon anders is. Um, uh, ja, landelijk meten wij bijvoorbeeld nu niet zwanger, uh, ja, uh, uh, dat is voor VWS goed te zien, halen wij nou uh, de actielijnen die wij, uh, uh, uh, de, de uitrol naar die 50 centrum meter, lukt dat. Maar op lokaal niveau heb je aan zo'n indicator uit de landelijke uh, set eigenlijk helemaal niets. Maar dan is de vraag wat wil men dan uh, lokaal wel hebben. Uh, daar zijn wij uh, druk mee bezig. Daarnaast uh, zijn wij uh, bezig om een, een wegwijzer, ze hebben het nu genoemd. Genoemd, uh, de vorm te geven waarin wij eigenlijk naar best practices verwijzen, dat wij verwijzen naar waar staat je gemeente, waar kan je wat vinden, hoe zit het met vindbaarheid. Uh, denk hieraan, denk daaraan, uh, om daar een soort document richting lokale coalities uh, uh, te ontwikkelen. Met nogmaals de focus dus op monitoring en niet zozeer op, op de implementatie uh, van. Nou, wij doen dat uh, eigenlijk door uh, een. een, wij hebben een een soort landelijke tafel waar elf gemeenten bij aansluiten. Met die elf zitten wij meer van, nou, waar, waar, waar ligt jullie behoefte nu? Waar hebben jullie, waar hebben jullie nou echt behoefte aan? Waar kunnen wij aan bijdragen? Nou, een van de eerste is dus die lokale indicatoren set. Met die elf zitten wij dus meer te bepalen wat is nou de koers en wat gaan we nou doen? Um, en vervolgens gaan wij naar thematafels, hier weer gevisualiseerd als zeg maar, de, de lichtroze uh, tafels, waar dan ook meer dan die elf uh, bij zullen aansluiten. Dat wij eigenlijk met bijeenkomsten samen uh, met die gemeente en die lokale coalities echt aan de slag gaan om uh, ja, te voorzien in hun uh, behoeften. Um... Nou, rechts zie je een tijdslijn over de verschillende uh, bijeenkomsten tussen de, zeg maar, de landelijke lerende monitortafels en, en, de, en de thematafels die daaronder uh, zitten. Um, daar gaan we dit jaar uh, mee aan, het, aan de slag. Um, nou goed, samenvattend, um, de activiteiten krijgen steeds meer vorm uh, rondom kansrijke start. Uh, van, he, van, eigenlijk, uh, van origine vanuit het Rotterdamse vertaald naar het landelijke. 275 gemeenten hebben nu een impuls zijn uh, dingen aan het opzetten. Um, de gegevens die we tot nu toe hebben, ja, we hebben relatief natuurlijk een beperkte follow-up duur. Dus daar valt eigenlijk nog niet zo heel veel uh, over te zeggen. Um, wat nou het effect van uh, kansrijke start zelf is? Ik denk ook dat we niet op zoek zijn naar causale effecten. Er zijn ook een heleboel andere dingen in de geboortezorg, uh, buiten de geboortezorg... Uh, uh, schuld, uh, ja, schuldsanering of wat dan ook, huisvesting, alles draagt waarschijnlijk bij. Dus het is denk ik niet zozeer dat wij nu op zoek moeten naar zeg maar, wat is het werkzame stofje binnen uh, kansrijke start. Uh, uh, maar dat we eigenlijk het totale pakket aan, aan alle activiteiten en maatregelen die er zijn, uh, dat wij gewoon goed moeten monitoren in hoeverre die uh, naar bijdragen aan de ontwikkeling in de, in de, in de juiste richting. Um, en ik denk dat met name ook juist uh, de metafoor tussen een dijk en de zandzakken, dat we niet op zoek zijn naar welke zandzak nou eigenlijk het water tegenhoudt, uh, maar dat de gezamenlijkheid van de 150 uh, uh, zandzakken uh, eigenlijk uh, de dijk uh, stevig houdt. Um, nou, de beschikbaarheid van data, ik denk dat Dijper, uh, uh, dat wij dan in de komende jaren samen met CBS verder op door zullen gaan uh, bouwen. Um, nadrukkelijk wil ik ook vermelden dat wij uh, beide, uiteraard CBS en RVM, uh, publiekelijk gefinancierd worden... Uh, en dit ook de data-infrastructuur ook toegankelijk maken uh, voor andere onderzoekers. Uh, ik, uit mijn hoofd zeg ik dat wij nu al vijf andere onderzoekers, uh, ook vanuit de groep van ATIA, maar ook breder... Uh, eigenlijk nu uh, dat wij daar uh, de data van DIPE voor beschikbaar stellen om onderzoeksvragen binnen psd trajecten uh, te beantwoorden. Uh, in die zin en, uh, ja, steek ik de hand uit om daar uh, verder over na te denken indien daar uh, behoefte over is. Um, rondom kansrijke start uh, zelf, uh, uh, uiteraard uh, corona heeft uh, links en rechts ook uh, gevolgen gehad um, vanuit de landelijke... Uh, uh, Kijken wij niet zozeer naar regionale verschillen. Ik liet net de Big toe zien, die 15,6, um, ongetwijfeld. En Dat liet Adja ook al zien rondom de kaartjes en de, en de, en de landkaarten. De regionale verschillen uh, is denk ik iets waar wij in de komende jaren uh, veel meer, uh, meer op maat naartoe zullen uh, werken. Uh, ook om gemeenten uh, te ondersteunen bij hun lokale uh, monitoring. Nou, dat zullen wij in afstemming doen met CBS, uh, met waar staat je gemeente, uh, met CPZ enzovoort. Um, als laatste wil ik nog even, uh, uh, nou ja, degene waar, uh, die op de eerste slide stonden qua namen, uh, even een, een gezicht bij laten zien. En dan dank ik jullie voor je aandacht. Dank je wel. Dank je wel, Jeroen. Uh, ja, eh, belangrijk denk ik om uh, een goede monitoring op te zetten uh, voor zo'n groot programma. En, en wat ik vooral ook belangrijk uh, vond is dat je zegt van nou, je, het moet niet vooral gaan om het zoeken naar dat ene werkzame elementje of het effect daarvan, maar die hele integrale aanpak, goed monitoren, kijken wat er gebeurt en uh, wat we dan ook regionaal en bij gemeenten kunnen zien. Um, dat lijkt me heel belangrijk. Ik, uh, moet, ik vraag even of er nog specifieke informatieve vragen waren. Die waren er niet. We hebben tot nu toe wel een aantal vragen voor de discussie ook binnengekregen. Daar gaan we zo meteen uh, in de discussie met de sprekers uh, mee aan de slag. Dus die vragen komen echt. Um, ik denk dat we, uh, we hebben nu even iets gezien over uh, hoe het in Rotterdam... Uh, al tien jaar uh, gaat. We hebben uh, monitoring gehad. Dan gaan we denk ik nu hebben we een mooi bruggetje naar hoe je ook lokaal aan de slag gaat met professionals. Uh, we zijn heel blij want hier in Tilburg hebben we ook een hele